Het Latijnse woord voor honger, fame, is met een hoofdletter geschreven omdat het hier om de godin van de honger gaat. Een vrij magere figuur, zeker in vergelijking met keres, die altijd goed doorvoed is. En bij die honger in de vorige zin, fame, een vrouwelijk woord, wordt een bijzin gemaakt die wordt ingeleid door het woordje quai en quatenus. Quatenus betekent aangezien aangezien die, die honger, niet kon worden bezocht, adeunda est, gerundivum, van verplichting, niet kon worden bezocht, door de godin zelf, ipsi dei, dus door keres zelf. De naamval is hier een dativus, dativus van dader, dativus auctoris, dat is degene door wie iets niet kan gebeuren of moet worden gedaan, die altijd voorkomt bij het gerundieven van verplichtingen, dativus auctoris, uh, aangezien die niet kon worden bezocht of kan worden bezocht, precies, uh, door de godin zelf, immers uh, het noodlot vata uh, staat uh, niet toe dat en keres en honger uh, samenkomen. Uh, aangezien dat zo is, uh, krijg je de volgende zin even scrollen. He, geeft keres, onderwerp van deze zin, één uh, van de landelijke bergnimfen, montani noemenis, reada mag je hier vertalen met één um, van de bergnimfen, uh, geeft zij uh, haar het bevel door middel van talibus dictis zulke woorden, he, bla bla, zulke woorden,